Goedemorgen. Uh, ik heb een uh, reclame gezien van mijn muc muc bronkhoestal mucus. Ja? En ik zou graag willen hebben tegen mijn oest. Heb je echt slijmen zitten hier op de luchtwegen? Oh, het is meer zo'n prikkeloest. Ja, en van hier dat het komt. Ja. Ja, want zo die die al niet is, dat is een heel goede siroop. Maar dat gaat hier op de luchtwegen de slijmen losmaken. Ah. Dus dat je eigenlijk beter je slijmen kunt ophoesten, dat die zeker niet vast komen te zitten. Nu als je zegt ik heb meer een prikkel, dat ja. komt vandaar. En ik hoest eigenlijk amper slijmen omhoog of nooit. Ja. Dan kun je beter iets anders pakken. Okay. Apothekers zijn niet zomaar verkopers. Apothekers moeten waarschuwen over risico's, over bijwerkingen, over doseringen en moeten vooral de juiste vragen stellen aan de patiënt. Maar doen ze dat ook in de praktijk? Dat zijn wij nagegaan. Martin is er komen bij zitten. Dag Martin, gezondheidsexperte. Simon. Vertel eens, Martin, wat hebben we precies willen onderzoeken? Ja, we hebben willen nagaan of apothekers wel kwaliteitsvolle zorg leveren wanneer een consument uh, komt met een vraag naar een specifiek geneesmiddel dat hij gezien heeft uh, op reclame. Hè. Want er is heel veel reclame op, uh, op tv, er worden heel veel geneesmiddelen gepromoot. En uh, ja, de apotheker die mag die niet zomaar verkopen, hè. die moet dan de juiste vragen stellen om in te schatten van uh, is dat geneesmiddel wel geschikt voor... Uh, voor die consument die hier voor mij staat. Oké, okay. um, we hebben twee scenario's toegepast. Eén voor neurofantabletten, één voor, Neurofant -tabletten, één voor uh, een, een hoestsiroop. Kan je even toelichten? Ja, klopt. Um, ja, we hebben heel realistische scenario's uh, uitgedacht en die hebben we dan alle twee getest in een vijftigtal uh, apotheken. Het eerste was uh, een scenario voor uh, Nurofen fastcaps, waarbij dat de undercover onderzoekster uh, die een maagsweer had, die ging naar de apotheek en uh, die vroeg naar neurofen fastcaps uh, omdat ze last had van, uh, van hoofdpijn. Maar dit geneesmiddel dat geeft, uh, allee, dat kan heel typisch maaglast geven. Ja, en, uh, heel slechte dus, uh, combinatie. Ja, Uiteraard niet geschikt voor iemand die een, een maagsfeer heeft gehad en de apotheker had in, in dat geval paracetamol moeten, moeten aanraden. Sowieso het eerste ja. keuzegeneesmiddel bij hoofdpijn en, en kan ook veilig gebruikt worden bij maaglast. Oké, okay, ander voorbeeld, hoessiroop? Ja, in het tweede geval vroeg de undercover naar een hoestsiroop, bronchose Ook gezien in de reclame. En in dit geval had de onderzoekster last van een, van een kriebelhoest. Ja. Uh, maar die werd veroorzaakt door een, een geneesmiddel dat ze nam tegen hoge bloeddrukken. Een typische bijwerking dan? Ja, inderdaad. Heel typische bijwerking van dat geneesmiddel. Een hoestsiroop mm -hmm. helpt niet in dat geval. En de apotheker had uh, niets moeten verkopen en doorverwijzen naar de arts. Belangrijk, wat iedereen wilt weten, neem ik aan. Wat zijn de resultaten? Hebben de apothekers gedaan wat van hen wordt verlangd? Ja, de resultaten waren helaas heel erg teleurstellend. Slechts twee van de 96 bezochte apothekers hebben voldoende vragen twee, gesteld okay. om de situatie goed in te schatten. En slechts acht van de 96 apothekers hebben uiteindelijk het juiste gedaan. Dus. In het eerste scenario, paracetamol afleveren en in het tweede geval niks afleveren doorverwijzen naar de arts. Dat zijn echt wel heel slechte resultaten. Ja, slecht. Uh, wat moet er dan gebeuren om het beter te doen? Ja, er zijn een aantal zaken waarop ingezet moet worden. In de eerste plaats moet er uh, ingezet worden op, uh, op bijscholing over uh, dergelijke situaties waarbij dat de consument vraagt ja. naar een specifiek geneesmiddel uh, aan zijn apotheker. En dan in de tweede plaats is het ook aan de overheid om de kwaliteit van zorg geleverd door apothekers om die beter in kaart te brengen en te gaan monitoren. En dan, tenslotte, vinden wij het ook uh, heel belangrijk dat reclame voor geneesmiddelen dat dat verboden wordt. Hè. Um, ons onderzoek is eigenlijk het, uh, ja, de beste illustratie van dat, dat, dat reclame voor geneesmiddelen gevaarlijk kan zijn, zeker als de apotheker zijn job niet doet. Dat voor de apothekers. Wat kan de consument intussen tijd doen? Ja, de consument kan ook een aantal zaken uh, zelf doen. Hè. In de eerste plaats, laat u geen blaasjes wijsmaken. Geloof niet zomaar wat er op de reclame wordt gezegd. Dan in de tweede plaats, als je naar je apotheker gaat, stel dan zelf ook voldoende vragen en, en wees ook open over andere geneesmiddelen die je neemt of over aandoeningen die je hebt. En dan, last but not least, we hebben op onze website ook een databank geneesmiddelen en in die databank vind je voor bijna alle geneesmiddelen ons advies. Hè. Is het een eerste keuze geneesmiddel of is het een nou, geneesmiddel eerder van ja, betwist nut of uh, is het zelfs af te raden. Oké, okay. dank u Martien, super interessant. Wil jij er meer over weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website.